Hier staan we op het punt waar het, ga, waar het gaat gebeuren. Dit is de T-splitsing die veranderd wordt in een rotonde. Vanaf hier gaan we dus de ritkampen in en dan vanaf 7 maart lukt dat niet meer. De aannemer die sluit dit vak al helemaal af. Uh, dit is ook het vak wat de aannemer gebruikt voor zijn opslag van, de, van materiaal en de toevoer van het bouwverkeer wat, wat hier ook moet zijn. Uh, hij gaat het ook gebruiken voor het afvoeren en eventueel misschien wel voor opslag voor wat, wat grond of wat, wat, wat andere zaken. En hier rechts hebben we dan ook een parkeerplaats die mensen nu gebruiken als parkeerplaats. En uh, die wordt ook gehandhaafd door de wegsbegegeling. We rijden hier de kruising aan op, de T-splitsing, en dit wordt straks een rotonde. Op 26 maart is die weer open, dan is de rotonde. En we doen dat om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren. En vergeet niet dat deze T-splitsing is gemaakt in de jaren 90. Toen hadden we nog geen ziekenhuis. En vanuit dat ziekenhuis komt nu heel veel verkeer en al dat verkeer kan de rotonde... Veel beter verwerken. En daarom doen we dit. We komen nu op de, de Willy Brandtlaan waar het verkeer straks de drukte ervaart van, van het vele verkeer wat vanuit de rietkampen komt. Dus de enige doorgang of de enige uitgang van de rietkampen. En dat zullen ze hier straks gaan merken. De verkeerslichten krijgen straks langer en vaker groen. En dat betekent dat de files hier niet zo heel lang zullen zijn als, als men verwacht. En we hopen ook dat dat ook. Ja, zijn effect zal hebben. We rijden nu het ziekenhuistrein weer op. Het expeditieverkeer of het vrachtverkeer, de toeleveranciers, de taxis... kunnen gewoon deze weg straks blijven rijden. Het verkeer wat uit de garage komt, rijdt de normale weg... en via een doorsteek komen ze dan weer op de van de Verenigde Naties. En dit wordt de belangrijkste route voor de spoedeisende hulp. Nou, hier links van mij gaan we een doorsteek maken... zodat het verkeer dat uit de spoedeisende hulp, maar ook uit de parkeergarage... ...de Verenigde kan opdraaien. We halen een boom weg. Die boom planten we ook later weer terug. En dan zie je er eigenlijk niks meer van terug. Maar we maken hier wel een vrij comfortabele weg... ...zodat iedereen ruim de bocht kan maken... ...en op dat kruispunt weer kan komen en hun weg kan vervolgen. Hier rij je op de Verenigde Naties langs de Cinemac. Als je naar het centrum moet, ga dan bij de rotonde rechtsaf... ...zandlaan op en dan ben je snel in het centrum. Moet je naar de snelweg, ga dan bij de rotonde linksaf... Eh, ...dan wil je de brandlaan op de snelweg. En hier komen we dus direct bij de paaltjes die de wijk, deze wijk afsluiten van het andere gedeelte van de wijk. Deze worden weggehaald en alle auto's zullen dus door dit gedeelte van de, van de wijk moeten om ja, de wijk uit te komen. Wat we wel hier doen, is tijdens de spitsuren zetten we hier verkeersregelaars neer. Verkeersregelaars, omdat het is een belangrijk fietspad, het singlepad... En als het singlepad, de fietsers zijn dan niet gewend daar verkeer te ontmoeten. En dat betekent dus dat daar verkeer, vervelende situaties kunnen ontstaan. En daar zetten verkeersregelaars neer om dus de veiligheid daar te waarborgen.